iedereen kan haken we gaan vandaag een hele leuke bloemetjes steek haken Kijk, die bloemetjes die zijn heel leuk opgebouwd en ik zal dadelijk zo de camera goed zetten zodat je het beter kan zien maar eerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken iedereen kan dus haken tenminste ik help heel veel mensen en uh, als je vragen hebt dan zet ze hieronder de beschrijving, uh, schrijf het even uit wat je bedoelt uh, ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken iedereen kan haken, alle duimpjes omhoog, uh, abonneren en we gaan ook zo beginnen en deze steek die lijkt heel moeilijk maar ik vond hem in het begin ingewikkeld om te lezen op het diagram maar ik ga hem uitleggen en het diagram erbij en dan, uh, en dan gaan we zo beginnen dan zie ik je zo weer terug, tot zo! je hebt nodig een stopnaald om je draadjes weg te werken met een botte punt een haaknaald, ik heb nu nummer 4, een schaartje en een centimeter tot zo! Je begint met een opzetketting of met een opzetlus, zo moet ik het zeggen. En je haakt 39 losse. We beginnen met het eerste stokje te zetten in de zesde steek vanaf de haaknaald. Dus 1, 2, 3, 4, 5 in de zesde steek. Daar zetten we het eerste stokje in in deze. Dus je, ik zet er altijd even mijn duim op omslaan en we zetten het stokje in de zesde steek. En dan zetten wij nog twee bij in diezelfde steek gaan we nog twee stokjes zetten. 1 2 Dan komt het er zo uit te zien en het is niet erg dit trekt straks vanzelf recht. Dan gaan we nu twee lossen maken. 1 2 En dan gaan we in deze volgende steek dus in deze gaan we weer een groepje van drie stokjes maken in dezelfde steek 1 2 gaan we twee losse overslaan dus 1 2 en in die derde daar zetten we een stokje dus 1 2 in die derde daar zetten we een stokje dan maken we drie losse 1 2 3 en dan gaan we drie, stok, of, uh, drie steken overslaan 1 2 3 steken overslaan en in de vierde hier zetten we een stokje en in de volgende steek zetten we een stokje en in de volgende steek zetten we een stokje dan maken we weer 5 lossen 1 2 3 4 5 dan slaan we 4 steken over 1 2 3 4 en we zetten in de vijfde een vaste steek dan gaan we weer 5 lossen maken 1 2 3 4 5 en we slaan weer 4 steken over 1 2 3 4 en in de vijfde zetten we een stokje en dan gaan we nog in de volgende steek een stokje zetten en in de volgende steek een stokje en nu gaan we weer drie losse maken 1 2 3 we slaan er 1 2 3 steken over en we zetten een stokje Dan gaan we twee steken overslaan. 1 2 Kijk hoor, 1 2 en in die derde daar zetten we weer een groepje van drie stokjes in één opening. Even hier. Sorry hoor. Dus in één opening drie stokjes als je drie lossen hebt overgeslagen. Dan twee lossen, 1 2 en we gaan in de volgende steek hier, de volgende steek maken we weer een groepje. 3 los of 3 stokjes sorry 3 stokjes en dan gaan we in de laatste steek een stokje zetten en dat komt uit want we slaan er nu twee over en in de laatste steek zetten we een stokje en dan is dit al de eerste toer komt er zo uit te zien. En dan gaan we 3 lossen maken. 1 2 3 En dan keren we het werk. Ik pak even het proeflapje erbij. Zie je? Wat we gedaan hebben, we hebben hier die groepjes gemaakt. En uh, ja, ik ga het niet nog een keer zeggen want anders raak je anders in de war. Want we gaan nu naar uh, toer 2. Toer 2, je hebt dus drie lossen gemaakt en het werk gekeerd. Even zorgen dat ik goed garen heb. En dan gaan we weer. Nu gaan we in deze opening een groepje van drie stokjes maken, twee lossen en drie stokjes. Dus drie stokjes. 1 2 twee, twee lossen en weer drie stokjes. Dan gaan we een stokje op dit stokje zetten. Sorry, ik zit eigenlijk niet goed te kijken waar ik insteek. zie je? altijd even een beetje opentrekken. Hier moet het stokje op. Zo. Dan gaan we 3 losse maken: 1, 2, 3, en dan gaan we op elke steek weer een stokje zetten. 1, 2, 3 dan gaan we nu hier in die bloem maken maar we maken hem niet meteen helemaal we gaan het met dubbele halve stokjes maken we maken de eerste steek zeg maar met 4 losse dus je maakt een ketting van 4 losse dan gaan we in die eerste steek we twee dubbele stokjes haken, maar die maken we niet helemaal af. We laten die lus op de haaknaald staan, dus we slaan twee keer over. We gaan in deze eerste steek, we pakken de draad op door 1, omslaan door 2, omslaan door 2. Dit is al de tweede dubbel stokje. Dan gaan we dit nog een keer doen. In diezelfde steek een dubbel stokje, maar we maken hem niet af. Kijk of ik alle lusjes heb. Zo zie je, dan heb je hier drie lussen op je haaknaald. Dan gaan we naar deze begin, deze ketting, en daar gaan we de middelste van pakken. Dus de derde, we gaan twee keer omslaan. We pakken 1, 2, de derde steek. En dan gaan we weer een dubbel stokje. En die maken we niet af. En dan gaan we zo drie keer doen. Dus in totaal in de middelste steek. Zie je, twee keer omslaan. En een dubbel stokje wat je niet afmaakt zie je dan heb je 6 lussen op je haaknaald dan gaan we weer twee keer omslaan en dan gaan we hier de van deze rij gaan we weer de middelste pakken dus 1, 1, 2, de derde, de derde, deze daar steken we in, we halen het draad op we gaan door 1 en we gaan door 2 dus dit is een dubbel dubbel stokje en dan gaan we nog twee keer doen in diezelfde Opening. 1, 2 keer doorhalen en nog een keer, en dan heb je al drie bloemblaadjes gemaakt. Zie je? Dan heb je 9 lussen op je haaknaald: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En dan sla je om en dan ga je door alle 9 de lussen. dan ga je weer 4 losse maken 1 2 3 4 en dan gaan we nog een bloemblaadje maken gaan we dus twee keer omslaan en nu gaan we in deze middelste lus zie je waar die bloemblaadjes uitkomen daar gaan we nog twee dubbele stokjes op maken die maken we niet af Tot je drie lussen op de haaknaald hebt, dan sla je om en je gaat door drie. Zie je? Dan is dit je vierde bloemblaadje. En dan gaan we de toer weer afmaken. Hetzelfde zoals we aan deze kant gedaan hebben. We beginnen, omslaan en we pakken op dit stokje een gewoon stokje. Of we maken, zo moet ik het zeggen. we gaan weer een stokje op het voorgaande stokje en nog een stokje op het voorgaande stokje dan 3 lossen 1 2 3 een stokje op dit stokje en dan gaan we hier weer drie stokjes inzetten. 1 2 3 twee lossen en weer in deze opening drie stokjes. 1, Twee. 3. We zijn er bijna. De laatste stokje. Dan pak je, dit zijn die losse. Dan pak je de laatste, bovenste losse. Daar steek je in. Je haalt door. En je maakt een stokje en dit was het einde van toer 2 zie je dat je die bloemblaadjes zo al krijgt en dan gaan we dadelijk op de terugweg nog een uh, twee bloemblaadjes maken zodat je in totaal zes blaadjes hebt dus dit was toer 2 en dan gaan we met drie lossen naar toer 3 tot zo nu gaan we 3 losse maken 1 2 3 en we keren het werk nu gaan we aan toer 3 beginnen we gaan we hierin weer 3 stokjes maken 1 2 3 twee losse, een twee losse, dan weer in dezezelfde opening drie stokjes een twee drie op dit stokje een stokje Sorry. Ja. Dan drie lossen. 1 twee, drie. Dan weer op elk stokje. Een stokje. Één, twee, 3 en nu gaan we de bovenste twee blaadjes maken en dan maken we eerst 2 lossen. 1 2 en dan gaan we in die opening hierin gaan we 3 dubbele stokjes maken dus je slaat twee keer je draad om je haaknaald En we gaan in die opening 3 dubbele stokjes maken en we laten de lus op de haaknaald Tweede, dit is de derde, dan gaan we omslaan door alle vierde lussen en dan gaan we 4 lossen maken: 1, 2, 3, 4. Zie je dat we nu 1, 2, 3, 4, 5 blaadjes hebben, maar nu hebben we natuurlijk in toer 3. Maken we er nog een dus dat we zes blaadjes hebben twee keer om de haaknaald slaan in die opening weer daar gaan we drie dubbele stokjes haken en omslaan en door vier lussen en nu ga je nog twee losse maken 1 2 en nu kan je weer de toer vervolgen met een stokje hier op dit stokje dan gaan we 3 losse maken 1, 2, 3. Dan zetten we nog een stokje op dit stokje, en dan gaan we meteen naar deze opening: hier gaan we 3 stokjes inzetten. 1, Twee, 3 2 losse en weer drie stokjes in deze opening. drie. Omslaan en we gaan nu de laatste zoeken. Dan moet je echt kijken dat je die drie stokjes hier hebt en de bovenste lus. Daar ga je nog een stokje in zetten. En dan was dit de derde toer. Kijk wat een leuk patroontje dat je dan krijgt. Ik zal het voorbeeldje nog even pakken. Dit is de glans katoen van de Vibra. Die is echt wel mooi. Dit is ook mooi voor een zomertruitje te maken. Zie je dat? En deze toeren worden gewoon iedere keer herhaald. Maar we gaan nu nog even. Kijk, er zit nog iets tussen. Er zit hier nog een soort verbinding tussen. Dus we hebben nu 1, 2, 3 toeren gedaan. En dan gaan we nu naar de vierde toer, tot zo! we beginnen de vierde toer met 3 lossen 1 2 3 dan keren we het werk en dan gaan we weer drie stokjes in deze opening zetten 1 2 twee losse en dan weer drie stokjes dan weer een stokje op dit voorgaande stokje dit blijft gewoon iedere keer hetzelfde die zijkanten en dan gaan we weer drie losse maken 1 2 3? zo even garen pakken dan op elk stokje een stokje en dan gaan we die verbindingen maken dus dat betekent dat we tien um, lossen maken en straks gaan we dit verbinden hoor, maar nu nog niet in toer 4, nu gaan we weer gewoon hier stokjes maken dus op elk stokje een stokje Ik moet natuurlijk eerst even goed de draad om de haaknaald zetten en dan een stokje maken zie je? en in de vijfde toer dan pakken we dit samen maar dit is nog toer 4 op elk stokje nog een stokje drie lossen en een stokje en dan gaan we hierboven weer drie stokjes in maken. 1. 2. 3. Dan gaan we twee lossen doen. 1, 2. En weer hierin in die opening gaan we drie stokjes doen. 1. 2 3 en dan gaan we nu de toer sluiten. Met hierboven de laatste steek, daar gaan we een stokje op zetten. En dan was dit toer 4. Dan gaan we nu naar toer 5 en toer 5 beginnen we met 3 lossen: 1 drie we keren het werk en we gaan hier hierboven gaan we drie stokjes maken Een, twee, drie. Twee losse hierin drie stokjes je kan de video ook altijd langzaam zetten en de ondertiteling doe ik ook altijd ondertitelen ook andere talen dus die kan je ook aanzetten rechtsboven zit een knopje of ja drie puntjes en dan kan je aanklikken en dan kan je snelheid aanpassen en ondertiteling aanzetten maar goed we zijn nu bij toe 5 we zijn nu bij het laatste groepje van die drie stokjes. Dus we hebben we net dit groepje gedaan, dan gaan we nu weer. Een stokje op dit stokje zetten, dan weer drie lossen, dan weer een stokje op het stokje. dan gaan we nu verbinden maar we maken eerst 4 losse 1 2 3 4 en nu gaan we deze toeren verbinden en dat doen we door hier in te steken zie je dit is een andere toer maar die pak je dan meteen mee je haalt je draad op wel even dat hij niet splijt nog een keer hier steken. Je haalt je draad op je trekt door en omslaan door 2. Zie je dat dit dan een vaste wordt? En dan gaan we weer 5 lossen maken. 1, 2, 3. Oh nee, ik had gezegd 4 geloof ik. 1, 2, 3, 4. En een vaste. En weer 4 lossen. Ja. Dus. Dit waren, nee, het moeten toch 5 lossen zijn. Sorry hoor, 5 lossen. En dan gaan we weer hier op elk stokje een stokje zetten. Zie je dat we deze nu verbonden hebben? en nu weer 3 losse 1 2 3 dan weer een stokje op het volgende stokje en dan ga je weer naar deze opening ga je weer die groepjes maken van drie stokjes twee losse en weer hierin drie stokjes, dan sluit je toer vijf in de bovenste steek met een stokje, dus het zijn iedere keer vijf toeren. Welke je moet maken. En nu ga je weer verder met de eerste toer. Dus ik zou zeggen: graag duimpjes omhoog. Abonneren hieronder op mijn foto klikken. En dan zie ik je heel graag bij de volgende video weer terug. En bedankt voor het kijken. Tot ziens.